Door alleen maar te roepen dat je een bepaalde job eh, te vervullen hebt, eh, ja, daar gaan mensen niet voor in de rij staan. Je moet die cultuur aan de buitenwereld eh, gaan laten zien. Ik denk niet dat elke organisatie daar heel open over is. Je stopt heel veel energie in het werven van iemand en dan is een kandidaat aan boord. En stel dat hij dan toch niet bij je organisatie blijkt te passen, dan vloeit hij weer af. Eigenlijk is leiding ontzettend belangrijk. Het moet veel meer eh, gewoon actueel punt op een agenda worden van de communicatiemensen. Daar denk ik dat daar nog een hele hoop winst te halen valt. Onderzoek toont aan dat 75% van de mensen die een baan zoekt dat waarschijnlijker uh, zullen doen bij een werkgever die actief aan employer branding doet. Wat is dat nou precies employ, employer branding en hoe doe je dat op een goede manier? Daarover ga ik praten met een absolute merkenspecialist en hij is wederom hier in mijn studio aanwezig Gijs Huisman van G2O. Gijs, hartelijk welkom. Uh, leuk dat je weer bent uh, voor de mensen die denken hoezo leuk dat je weer bent. Uh, we hebben al vaker gesproken hier in de studio uh, dus uh, kijk vooral in de plek waarin je nu zit op YouTube voor nog meer video's van Gijs Huisman. Alles over branding en merken wat hij met zijn bureau G2O doet. Want in een nutshell, wat doen jullie G2O? Uh, wij helpen bedrijven met de beste versie van zichzelf te laten zien aan de buitenwereld. Dat is een nutshell. Doen ze dat nooit van zichzelf dan? Zeg maar? uh, nou, ze weten niet uh, wat zo bijzonder is van zichzelf. Dus ze doen uh. vaak de dingen die ze doen. En uh, wij zien bepaalde eigenschappen in zo'n organisatie. Dat we denken, hey, als je daar nou de schijnwerpers op zet, uh, dan laat je een zijde van je identiteit zien. Die de markt misschien nog helemaal niet zozeer gezien heeft, uh, maar wel ervaart als ze met je in zee gaan. Als je die zoektocht aan gaat doen, dan kom je natuurlijk ook op gebieden terecht waarvan je zegt van nou daar moet je de schijnwerpers manier op richten. Of hoe werkt dat dan? Uh, ja, elke kracht heeft uh, ook als het ware een schaduwzijde. Ja. Uh, die benoemen wij zeker wel, uh, maar dat kan, uh, kunnen aandachtsgebieden zijn in zo'n organisatie. Dus ja. dat, uh, dat, daar hebben we wel oog voor. Ja. Alleen uh, ja, de, soms is het niet relevant om dat in die zin uh, te Precies. noemen. Maar wel dat, dat je zegt van joh. Weet dat uh, het er is. Weet dat het er is. En ja. weet dat je er iets mee moet, uh, wellicht als organisatie. Ook bij employer branding, denk ik wel van belang. Want ik, ik, ik, ik, ik las het net voor, maar het was een onderzoek uit Engeland. Volgens mij wat ik las is het belangrijk, employer branding. Nou ja, het is zeker, het is altijd belangrijk in mijn ogen. Alleen helemaal nu, nu er bepaalde schaarste is op de arbeidsmarkt, dan mm -hmm. komt het er nog steeds meer op aan. Van, door alleen maar te roepen dat je een bepaalde job te vervullen hebt, ja, daar gaan mensen niet voor in de rij staan. Mm -hmm. Dus dan, dan gaat het meespelen van ja, wie, wie ben je nu als organisatie en hoe laat je dat nu zien. En hoe zorg je dat dat verhaal, wie je bent en waar je voor staat, hoe dat dat goed overkomt bij potentiële medewerkers. Dus dat is van groot belang. Want uh, is, is het een cliché dat... Uh, ik, aan de ene kant lees je heel veel verhalen van... ja, nieuwe medewerkers zoeken echt andere dingen... dan salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar tegelijkertijd hoor ik best wel veel professionals... die het die, die daar wel over hebben. Zeg maar Hoe belangrijk is uiteindelijk... Zeg maar de primaire beloning in de vorm van geld en eventueel een whatever secundaire arbeidsvoorwaarden? Ja, ik denk dat beloning zal altijd eh, belangrijk zijn wel. Maar het heeft ook te maken hoe je bent als mens. De ene mens die bewijzen van... Eh altijd de duurste vakanties zou willen, die vindt geld misschien belangrijker dan een individu die de maatschappij belangrijker vindt of zijn persoonlijke welzijn. Dus ik denk niet dat je het in die zin kan zeggen dat geld voor de een ja, dat is voor de een belangrijker dan de ander. Maar wat je wel een soort van ziet, dat zie ik ook bij jonge mensen die wij als stagiair bijvoorbeeld krijgen. Er is wel een soort tendens aan het ontwikkelen en dat zie je natuurlijk in de hele maatschappij, dat bepaalde duurzaamheidsgedachten Yeah. <laughs> Dat mensen daar wel echt serieus meer oog voor hebben ja. dan uh, 20 jaar terug. En dat, ja. dat is maar goed ook. En dan zie je dat geld er weer niet alles toe doet. Dus de hele consumptiemaatschappij die er uh, in extreme mate was uh, en ook nog wel is. Maar daar zie je wel heel langzaam een bepaalde kentering in komen. Ja. En ook in medewerkers en wat mensen dus belangrijk vinden. Dan raak je cultuur, denk ik. Hè? Want een van jouw st ja, stokpaardjes en specialismen, denk ik. Hè? Van het matchen van culturen. Um, en jij hebt daar, we hadden net het voorgesprek. Al oh, wat je heel leuk model van twee heren dames ik weet niet wie het zijn. Ja. Yeah. Ja, je hebt een model, het uh, is dus een bepaalde typologie, hè? Dus je hebt oneindig veel culturen en yeah. subversies, maar er zijn wel een soort uh, indelingen is er gemaakt door Cameron en Quinn. En die heeft eigenlijk een soort vier hoofdindelingen gemaakt. En dat zijn uh, vier cultuurtypes, zeg maar. Yeah. Dus die, uh, je hebt uh, de innovatiecultuur, dus dan uh, ben je echt gericht op het ontwikkelen van nieuwe producten en nieuwe diensten. En de leiding die stimuleert uh, creativiteit en proactief meedenken. Dus er is een soort open, vrije sfeer in zo'n yeah. organisatie. Veel ad hoc dingen. Veel ad te laat hok, inderdaad. Moet je tegen kunnen? Ja, daar moet je tegen kunnen. Ja. En stel voor dat je juist van heel erg zekerheid bent, dan zou veel meer misschien een hiërarchische cultuur bij je passen. Is dat de tweede? Ja, dat is bijvoorbeeld een volgende. En die is echt veel meer gericht op het coördineren en het organiseren. Dus daar zijn van nature veel processen in zo'n organisatie aanwezig. Ja. Van bovenaf worden de mensen aangestuurd. Er is heel veel duidelijkheid in zo'n organisatie. En uh, ja, dat, de, als je een bepaalde jobzekerheid wil, vaak zijn dat heel hele gedegen solide organisaties. Klinkt als Zuidas een beetje? Zuidas, uh, maar het kunnen juristen zijn, maar het kan net zo goed een bouwbedrijf zijn die heel ja, hiërarchisch ja. is ingericht. En uh, waar het bijna helemaal clean is als je daar binnenkomt. En dan, dan voel je al dat het een bepaalde, ja, zo geordende structuur is in zo'n organisatie. Nou en daar past, uh, passen ook weer mensen in. Ja. Nou, en dan heb je een derde bijvoorbeeld, dat is de marktgerichte cultuur. Die uh, zijn echt gefocust op het uh, eindproduct en, uh, en op de concurrentie. Dus vaak uh, zijn dat weer echt uh, organisaties waar echt een prestatie uh, gericht is. Uh, dus mensen zijn vaak competitief ingesteld intern. En uh, de leiding die eist ook veel van de mensen, want er moet geleefd en gepresteerd uh, ja. worden. Dus uh, dat, dat is ook weer een bepaalde cultuur. En dan heb je een vierde, dat is meer de familiecultuur. Die uh, kennen de meeste mensen waarschijnlijk wel. Uh, en eh, vaak wordt het ook gezegd, nou we hebben echt een familiecultuur, maar dat is mm. echt, eh, dan is de leiding echt meer een, bijna een mentor voor zijn mensen. Dus dan is de focus meer de zorg voor de mensen, voor de medewerkers, maar ook de zorg voor de klanten. En er is vaak echt een hoge mate van betrokkenheid. En in dat soort organisaties, ja, dan is het niet samenwerken, maar echt samenwerken. denk mm -hmm. dat is wel een verschil. Mm -hmm. uh, want dat, dat zien we wel in organisaties dat ze zeggen, ja, we hebben echt familiecultuur. Maar als je dan echt een beetje gaat doorzagen, dan, ja, dan kan die cultuur soms veel harder zijn. Of dat juist veel meer marktgerichte cultuur is. Ja. Maar het is wel een heel mooie cultuur als je zo'n familiecultuur ziet in een organisatie. Cameron en Quinn, voor die ja. mensen die er meer van willen weten. De, de dus die, dat is die vierdeling. Begint, een, uh, go, begint goede employer branding hè, om goed te branden richting uh, werknemers en potentiële werknemers. Begint dat dus met een goede zoektocht naar je eigen cultuur? Nou ja, je moet die cultuur aan de buitenwereld uh, gaan laten zien. Hè. Dus stel voor dat jij een bepaalde functie uh, te vervullen hebt. Mm -hmm. uh, dan kom je er niet mee weg uh, met door te roepen van joh, we hebben vacature X en uh, we zoeken bewijzen van een monteur of we zoeken een projectleider. Uh, dan wil je niet alleen dat iemand gaat reageren, maar je wil het liefst ook dat iemand reageren die bij je organisatie past. Dus die ja. een bepaalde voorkeur voor jouw bedrijf ontwikkelt en denkt van nou, in deze club pas ik echt. Maar ook alleen op dat vlak kun je het verschil maken. Want gek gezegd, die functies die kun je overal eh, vervullen. Eh, en als je werk zoekt, dan kun je overal tegenwoordig aan de slag bijna. Er is zoveel schaars in de markt, maar dan komt het er juist op aan dat je laat zien van ja, hoe, hoe laat ik mezelf nu zien als organisatie en hoe gaan we die waarden die we intern voelen en ervaren, hoe gaan we die over de buren brengen? En hoe ga je dat vertalen naar, naar een goed plan voor je employer branding? En hoe doe je dat? Nou, het te, begint ten eerste door, te, je moet weten wie je bent als organisatie. Dat is uh, nog altijd helemaal, uh, ja, zeker voor het MKB, uh, helemaal niet zo duidelijk. Die hebben vaak daar helemaal niet ja, een plan voor of zijn daar niet zo mee bezig. Die denken, ah, oh, verdraait het groeit en we zijn druk en we moeten mensen hebben. Ja. Uh, dus heel, heel pragmatisch. Dus wat we dan doen is dat we daar eerst eens naar gaan kijken. Dan zeg ik, ja, we kunnen wel even iets maken, een uiting op social media. Maar uh, door alleen even te roepen wat je, wat je zoekt, dat redden we niet. Dus laten we eerst eens kijken van, uh, wat, uh, ja, wie zijn jullie? Nu precies en welke energie zit er in die organisatie. En hoe kunnen we dat zeg maar, in een goed plannetje gieten, en, en uh, in een communicatie uh, dat we dat naar buiten gaan ventileren en dat ook laten zien. Ik denk ook dat het uh, ook iets is wat niet uh, stopt, zeg maar, met één keer roepen. De, daar moet je eigenlijk continu aandacht voor hebben. Mm. En uh, al zou je niet eens continu mensen zoeken, maar je zou een goed plan hebben voor je employer branding, dat je dat ventileert, zeg maar, zowel online als offline uh, naar de markt toe. Dan weet de markt ook waar je voor staat als, als bedrijf en dan ga je ook een bepaalde aantrekkingskracht ontwikkelen en dan weten mensen ook van hé, hey, als ik een keer ga switchen dan zou ik toch eens bij dat bedrijf gaan kijken. Ja, precies Is er een verschil eigenlijk tussen employer branding en branding in het algemeen? Nou het, het raakt aan elkaar in die zin dat uh, als een organisatie uh, niet voor de employers brandt, maar gewoon voor de organisatie zelf, dat zien ook toekomstige medewerkers. Ja. Maar vice versa ook, want mm. als je goede arbeidsmarktcommunicatie hebt, dat ziet ook de markt. Moet je de shit ook laten zien? Nou, wat, wat ik zelf persoonlijk echt belangrijk vind, is dat je gewoon een eerlijk verhaal vertelt. Mm. Uh, ook stel voor dat, uh, dat je een kandidaat op gesprek krijgt, dan zou ik zelf altijd ervoor pleiten om het hele verhaal te vertellen. En niet uh, alleen de mooie momenten en mijlpalen die je als organisatie hebt meegemaakt, maar ook uh, de, de stormen die je hebt doorstaan en uh, welke weerbarstigheden daarbij kwamen kijken. Want vroeg of laat gaan mensen dat toch horen intern in de organisatie. Dus ik mm. vind altijd van, je kan beter over dat hele verhaal maar uh, helder zijn en ook over de shit die je mee hebt gemaakt en wat lastige tijden misschien zijn geweest of voor je persoonlijk zijn geweest. En ik denk dat je daardoor door gewoon open te zijn, zeker als leidinggevende en, en als je mensen op gesprek hebt, dat dat uh, ja, gewoon ontzettend belangrijk is. Mm. Maar ik weet niet, ik denk niet dat elke organisatie daar heel open over is. Maar het zou wel moeten, vind ik. Zijn, als je kijkt naar die vier culturen, zijn er dan, is er dan één cultuur die uitspringt wat dat betreft qua openheid in communicatie, en eerlijkheid en kwetsbaarheid? En... Ja, ik, ik denk uh, wel dat dan uh, de familiecultuur dat wint, uh, mm. door dat er een hele open sfeer is en een harmonie en eh, in zo'n cultuur zal een leiding het veel makkelijker en sneller vertellen als dat het bijvoorbeeld een hele hiërarchische cultuur is en eh, waar misschien zelfs bijna een eh, onveilige sfeer is. Mm -hmm. Van, er zijn heel veel organisaties dat als je bepaalde dingen ventileert eh, dat je je kop er letterlijk afgaat mm -hmm. Dus dan, dan is er een soort angstcultuur ook in zo'n organisatie. En ik denk als het een, een hele open veilige sfeer is, echt in harmonie en verbondenheid, ja dan durven die, die, die Eigen eigenaars van zijn organisatie of de leiding... die durft dan ook de, de kwetsbare kanten te laten zien. Is er een beste cultuur? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Want je bouwt het bedrijf, denk ik, uh, wat bij je eigen DNA past. Hè? Uh, dus ja, of er een beste is, dat weet Laks ik niet. Is er een populaire op dit uh, moment in deze uh, tijd? <coughs> ja, ik denk dat... Kijk, als er een bepaalde vrijheid in een organisatie zit... Uh, dat, dat zie ik ook wel, dat is een beetje wel een tendens. Hè. Mensen die zijn niet meer zo van uh, acht van tot vijf in een kantoor zitten en natuurlijk je hebt bepaalde functies als je productiemedewerker bent in een fabriek, dan moet je wel op die locatie zijn. Maar zeker als je naar de kantoorfuncties kijkt, hè. we zijn mm -hmm. toch steeds meer dienstverlenend land aan het worden, mm -hmm. dan denk ik dat het uh, niet meer werkt door te zeggen en af te dwingen van uh, je moet vijf dagen in de week van uh, acht van tot vijf op de zaak zijn. Mm -hmm. en, uh, er zijn zeker wel, kijk als je een hele hiërarchische cultuur hebt, dan zijn er, ik ken nog steeds werkgevers die dat echt eisen. En. Eh dat is in die zin hun goed recht, dat moeten ze zelf weten, want ze bouwen die organisatie die weer bij hun past. Maar ik denk als je dan gewoon naar de totale markt kijkt, dat mensen wel meer behoefte hebben aan vrijheid en ook hun, hun eigen leven om de werkfuncties kunnen heen bouwen. Dus als er even naar een fysiotherapeut moeten of even dat een kind, even tussendoor kan. Ja, dat dat gewoon even tussendoor kan. En dan moet je wel een bepaalde mate van vrijheid in je organisatie hebben, maar ook vertrouwen in de mensen dat, dat ze gewoon de job wel vervullen op hun momenten dat het hun past. Wat zijn belangrijke fouten die gemaakt worden als om employer branding, die je um, ziet? Nou, wat jij net al schetste van, ik denk, het eerlijke verhaal vertellen. Hè, dus echt laten zien waar je voor staat uh, en waar je ook niet voor staat. Ja. Uh, dat is denk ik een belangrijke. Ik denk dat er niemand bij is door een, een laagje op te poetsen en een soort jasje aan de buitenkant mooi glimmend te maken. Terwijl uh, van binnen bepaalde elementen uh, niet, ge niet getoond worden. Het is best dom ook als je dat doet. Zo. Ja, het is uitermate dom. Want en het is gewoon. Het ja, en het is niet duurzaam. Hè? Dat nee. is, uh, met andere woorden, je stopt heel veel energie in het werven van iemand. En dan ja. is een kandidaat aan boord. En stel voor dat hij dan toch niet bij je organisatie blijkt te passen, dan vloeit hij weer af. Ja. En, uh, ja, en dat kost ook weer heel veel geld, tijd ja. en energie. Dus ik denk eh, dat dat niet altijd even goed gedaan wordt. En eh, dat zou ik adviseren van ja, wees gewoon open en helder over het echte verhaal. Mm -hmm. En eh, maak gewoon een lang, eh, lange termijn plan ervoor. Dat, eh, dat je niet alleen vandaag iets roept. Want eh, de, ja, het kan zijn dat je over een half jaar ook nog mensen nodig hebt. Of er ja. gaat een keer iemand weg. Dus het moet veel meer eh, gewoon actueel punt op een agenda worden van de communicatiemensen. Eh, van een organisatie. Dat je daar gewoon blijvend aan werkt. Want het is niet iets wat je even doet op het moment dat je mensen nodig hebt. En daar denk ik dat daar nog een hele hoop winst te halen valt. En grote organisaties zijn er wat meer mee bezig. Maar zeker als je praat over. Het mkb tussen bewijzen van de 25 en de, en de 100 mensen in dienst, ja, dan is het meer ad hoc eh, dat ze zeggen: Van uh, joh, Gijs uh, G2O, uh, we hebben weer mensen nodig. Kun je even wat bedenken? En dat is eigenlijk, ja, eigenlijk zonde. Want als je een groot goed plan hebt, dan is het gewoon continu dat je daarmee bezig bent. Mm -hmm. En dan denk ik dat het makkelijker is op, om mensen echt te werven als je ze ook echt nodig hebt. En wat zijn de kanalen waar je op moet focussen? Ja, dat is best <clears throat> complex in die zin. Ja. Uh, het verschilt ook een beetje denk ik per functie wel. Stel voor dat je een, een timmerman hebt eh, die zal minder op een Indeed eh, kijken. Mm -hmm. eh, dus ik denk dat je naar de functie moet kijken, maar sowieso eh, als je het heel grofmazig wil zeggen dan denk ik dat je zowel online als offline eh, de mix moet hebben. Ik denk dat het ook uh, belangrijk is dat uh, als je een werken je website hebt, dat je daar ook goed je cultuur en uh, ja, waar je voor staat, waar we het net over hadden, dat je dat ook goed laat zien. Hoe laat je dat zien? Ja, nou, dat, dat kun je misschien op een uh, bepaalde manier laten doen. Je, je, zou, je kan leuke filmpjes maken. Je kan misschien echt bijna, als je het heel goed wil doen, een bepaalde brandmovie maken waarin je echt de karakter van je organisatie laat zien. Uh, en dat je niet alleen simpelweg mensen woord laat, maar dat, dat je op een bepaalde creatieve wijze misschien uitbeeldt het verhaal verteld. Hè, wat van jullie de... hebben gedaan. Hè? Ja, wat, wij <coughs> hebben dat met, met een eigen filmpje gedaan. Eh, en dat is dan niet, niet als gewoon voor onze branding, maar ja. de, ook, ook medewerkers zien dat. En ja. eh, dat doet ook wat met medewerkers. Ja, ja precies. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat zij ook een soort ambassadeurs worden voor. Ja, zeker. Ja, ja. ja en, en inderdaad... Eh, ja, gewoon de, de mix, zeg maar. De, dus de vacature sites, uh, YouTube is een belangrijk kanaal waar je heel veel uh, mee ja. kan. Uh, maar ook, ook soms werkt het ook nog om in uh, lokale kranten misschien wel te adverteren. Want dat kan elkaar weer versteunen ondersteunen. En je hebt ook uh, beïnvloeders. Hè. Dus uh, de mensen die om een potentiële medewerker heen staan. Dan kunnen vaders en moeders zijn, mm -hmm. uh, vriendinnen, vrienden uh, die dat zien. De, de markt moet simpelweg gewoon weten dat je bestaat. Ja, en dan niet ad hoc alleen maar op het moment dat je iemand zoekt. Maar je zegt op continu Ah, dus moet je ja, er ja, mee bezig zijn. Ja, ja. Ken je voorbeelden tot slot van bedrijven waarvan je zegt, oh, die, die, die, die doen dat goed? Of, of, of ervaringen die je zelf hebt met misschien klanten van je? Of... Nou ja, we, we zijn uh, nu bezig met een concept, zeg maar. Dat is een klant, dat is uh, een mooi mkb-bedrijf. Maar die, die wil bijvoorbeeld echt een plan daarvoor hebben. En dat is dan echt voor de, de, ja, de continuïteit, zeg maar. En dat gaat uh, langdurig uh, zijn. Mm -hmm. Dus uh, de, de organisaties die dat uh, doen, die, uh, die doen dat uh, goed, zeg maar. Uh, wat ik wel uh, mooi vind is uh, Defensie, die doet do do dat ook wel mooi, met mooie ja. filmpjes, vind ik. Uh, uh, los van uh, wat je ervan vindt, maar ja, er is, ja, ze hebben in ieder geval een plan. Dat zit gedegen in elkaar en daar krijg je wel een bepaald uh, gevoel bij als je die uh, filmpjes ook ziet. En uh, hoe ze gewoon de, de hele wervingscampagne ze inrichten, dat vind ik altijd uh, wel, dat zit gewoon sterk in elkaar. Ja, die, en hebben, dan, die hebben ook wel budget, hè? Ja, die hebben, hebben budget. Natuurlijk dat, ja. als je meer geld te besteden hebt, is het altijd iets makkelijker. Maar soms kun je het ook, al uh, ben je wat kleiner als organisatie, kun je misschien met minder geld, ook als ideeën, je moet een goed idee hebben en een concept. En als je dan een soort haakje hebt waar je de dingen aan op kan hangen, dan kun je ook met niet al te veel geld toch goede dingen bereiken. Is de oprichter-eigenaar van groot belang in dit verhaal bij met name MKB-bedrijven? Ja, dat denk ik wel. Want die, uh, ja, wat wij gewoon zien met, uh, met het werk wat we doen, is dat toch de leiding vaak wel de stempel drukt op een organisatie en op hun cultuur. En uh, ja, die, die stuurt op bepaalde waarden, al is het onbewust. Uh, wat, wat vindt hij of zij belangrijk in, in zijn organisatie? Nou, daar ga je mensen op, op bijsturen. En op aansturen. Dus die zijn uh, absoluut van belang. Mm -hmm. En zelfs ook bij grote organisaties. Ook, ja. ook uh, hoe zit een uh, ja, directieteam en een managementteam in elkaar die de lijntjes uitstippelt. En hoe sijpelt dat naar beneden toe in zo'n organisatie. Dus ja. eigenlijk is leiding ontzettend belangrijk. Ja. Mag ik je dank voor dit gesprek Kijs? graag gedaan en uh, wil je meer uh, video's zien die gaan over branding en hoe je met je merk omgaat en uh, hoe je dat op een goede manier kan doen uh, blijf dan vooral als je op youtube zit te kijken nog even kijken over een paar seconden twee andere video's uit deze serie en heb je geluisterd naar de podcast uh, abonneer je op de podcast en dan mis je helemaal niks meer de volgende keer voor nu dankjewel hoi